In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Harmon, En hij heeft een open relatie. Duo of trio? Duo. Met of zonder condoom? Zonder condoom. Geven of ontvangen? Geven. Helemaal loslaten of vertrouwen? Een beetje ertussenin. Dat mag niet. Kiezen. Helemaal loslaten of vertrouwen? Vertrouwen liefde of lust liefde wat houdt een open relatie in een open relatie houdt in dat je dat je eigenlijk gewoon een relatie hebt maar uh, je niet monogaam bent dus je mag ook anderen zien want hoe is dit dan zo bij jou begonnen open relatie van mij en mijn vriendin is begonnen toen we op reis waren toen hadden we gewoon nog een normale uh, niet open relatie na een maand of vier Vijf dacht ik op een gegeven moment, eh, ik weet niet meer zo goed wat ik wil met, met mijn relatie. Want je zit 24-7 op elkaars lip eigenlijk. Ja, af en toe dat je een dagje wat, wat zelf doet. Kijk, je bent wel op reis je bent de hele tijd allemaal, van al, allemaal dingen aan het doen. Maar je bent de hele tijd met dezelfde en dat begon op een gegeven moment. Ik voelde een bepaalde druk. Dus toen heb ik gezegd, ik denk dat het goed is om elkaar even niet te zien. Hoe reageerde zij daarop dan? Ze was het er niet mee eens. Maar ze zei wel, ik kan je niet, als jij dit, als jij dit voelt en als jij dit no denkt nodig te hebben, dan, dan, dan geef ik jou die ruimte. Want als ik je nu bij me hou, dan ga ik je waarschijnlijk hmm. sowieso verliezen. Heeft sowieso geen zin. En dat heeft sowieso geen zin. Dus het is met veel tegenzin van, van haar kat zijn we uit elkaar gegaan. Anderhalve maand ons eigen ding gedaan, zijn we weer samengekomen. En toen heb ik op een gegeven moment in dat gesprek gezegd, uh, ik ben een keer vreemd gegaan. En haar reactie was, dat heb ik... Dat is mij ook overkomen. Ik ben ook een keer vreemd gegaan. En toen hebben we tegen elkaar gezegd: nou, misschien werken wij wel zo. En wat kwam daar toen verder uit? Dat we een open relatie gingen proberen. Dat we kijken hoe het ons zou, zou bevallen. Dat, dat, hm? dat we hebben wat, een paar afspraken daarover gemaakt, maar we hebben niet uren of dagenlang samen gefilosofeerd en gediscussieerd over hoe dat vormgegeven moest worden. Het was enkel: of het, we hebben elkaar anderhalve maand niet gezien. We zijn ontzettend gek op elkaar. En we willen helemaal niet zonder elkaar. Maar het moet op één andere, op, op andere voorwaarde. En op welke voorwaarden? De relatie is, is verder gegaan op voorwaarden dat we met andere, andere mensen zouden mogen zien en met anderen naar bed mogen. Waarom ben je niet gewoon single? <laughs> omdat ik, omdat ik een, een fantastische vrouw tegen ben gekomen waar ik helemaal niet zonder wil. Ik heb inmiddels vijf en half jaar een relatie denk ik. Waarvan 3,5 jaar inmiddels een open relatie. Je hebt lichte ups en downs in, in, in iedere relatie. Mm. Je bent op het ene moment iets gekker op iemand en op het andere moment kan het een beetje zakken. Maar ja, ik zou echt niet zonder, zonder mijn vriendinnetje willen. Dus ja, voor mij geen enkele reden om single te zijn. Maar wat mis je dan in je eigen relatie wat je zoekt bij anderen? Ik ben niet heel specifiek naar iets op zoek. ...bij anderen, maar het geeft een uh, heel vrij gevoel, denk ik, dat je weet dat het, dat het kan. Dat als je ergens bent, je, je ontmoet iemand, je hebt een gesprek met iemand, je voelt een bepaalde klik met iemand... ...dat je daaraan, dat je daaraan mag toegeven. Dus dat geeft een bepaald gevoel van vrijheid. Want die vrijheid die voel, ja, die heb je niet als je een gesloten relatie hebt, want je die, bent met één die iemand. Die specifieke ja. vrijheid heb je, heb je niet, nee. Heb je veel seks? Ik denk niet dat ik bovengemiddeld veel seks heb, nee. Wat is een beetje een score in een maand? In een ma wat, en wat bedoel je met scoren? Een gemiddelde maand. Dus uh, met hoeveel... Uh, wat is <laughs> gemiddeld, het gemiddeld per maand aan mensen is, is één en een beetje. Want ik zie niet hm. heel veel andere, andere mensen. En hoeveel ik seks heb, uh, gemiddeld twee à drie keer in de week, denk ik. En dus denk ik ben je dan... niet iemand die, die, die, die, die iedere dag moet, moet neuken. Dat, dat, dat. Nee. En denk je dat je door je open relatie wel meer bent gaan seksen? Nee, ik denk dat daar niet heel veel aan veranderd is. De, de afwisseling uh, maakt, het, maakt het nog iets interessanter. Maar ik ben er niet veel meer seks van gaan hebben. Ben je wel veel meer op zoek gegaan naar seks? Ook niet, want ik heb hele fijne seks met mijn vriendinnetje. Dus het is, het is, het is meer als je, als je iemand tegenkomt en het gebeurt, dan, uh, dan gebeurt het. Maar ik ben niet constant op zoek naar, naar, naar andere vrouwen. Waarom niet? Want het kan toch? Ja, dan is dat waar je constant behoefte aan hebt, is dan, is dan de vraag. En blijkbaar niet. Maar is dat dan een soort van magisch ding, van het mag, dus dan wordt het ook gelijk veel minder interessant? Ja, maar dat, dan, daar zit een beetje de aanname aan, dat mensen die, niet een, die een relatie hebben en geen seks hebben met anderen, iedere dag de hele dag dromen van seks met andere mensen, toch? Nou, ik kan me dagen herinneren, waarbij ik wel iedere dag denk aan het neuken van iemand anders. <lacht> ja. <lacht> ja, Maar goed, dan heb je nog denken aan en het doen. Het echt doen en en ja. dat het mag, betekent niet dat je vervolgens 15 uur per week wil besteden aan, aan, aan seks met andere vrouwen. Ja. Dat het mag, wat ik zeg, het is een stukje vrijheid en het is leuk als het gebeurt. Maar een constante drang naar, naar anderen. Nee, dat niet. Weten jullie van elkaar wat jullie uitspoken? Nee, hoeven we niet van elkaar te weten. We hebben gezegd. Je mag, je mag doen met anderen wat je wil, als je het maar veilig doet. En dan is het, het oké. Okay. Wil je het dan niet weten of hoef je het niet te weten? Ik hoef het niet te weten. Hoe kan dat? Ja, kom toch weer terug bij, ze doet iets waar zij, waar zij blij van wordt. En dat is oké. Okay. Je moet elkaar ook vertrouwen en de ruimte geven om, om te doen wat je zelf belangrijk vindt. Je bent niet alleen maar een eenheid en je bent niet altijd toen aan het werken aan ontwikkeling samen. Je blijft heel erg je eigen mens. Juist in een relatie überhaupt is het denk ik heel belangrijk dat er dat ruimte voor blijft. Dat jullie dat niet van elkaar weten, is dat ook een bepaalde afspraak die jullie hebben gemaakt? Nou, we hebben tegen elkaar gezegd dat we het niet nodig vinden om alles aan elkaar uh, te vertellen. Dus dat je vertelt wat je gedaan hebt als er naar gevraagd wordt. Of als je behoefte hebt om het te vertellen, dan moet je dat doen. Maar dat is het. En zijn er dan andere afspraken die jullie hebben? Ja, afspraken is veilig. Niet met exen, niet met vrienden en niet met familie. Die vind ik zelf erg leuk. Dat was, leek mij heel erg vanzelfsprekend, maar dan heb je het in, in ieder geval maar gezegd. Oké, okay, ja. En dat, dat, is, dat, dat is het. En is het dan niet zo als er een afspraak is gemaakt dat het dan des te interessanter wordt? Om, met, met om het met doen? of om, om... Nee. Met vrienden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het lijkt me ook zo kut om een afspraak te hebben als je een open relatie hebt. Want je hebt toch juist een open relatie zodat je je vrijer kan voelen? Ja, dat is, dat is, dat is een goed punt. Maar je moet toch ergens, ergens, denk ik, bepaalde omgangsnormen vast vasthouden samen en je geeft elkaar heel veel ruimte maar dat betekent niet dat je dan echt eindeloos kan doen wat je wil want je moet toch tot op zekere hoogte rekening je moet altijd een beetje rekening blijven houden met elkaar en eigenlijk als je dus een een nieuw iemand zou ontmoeten ja dan mag daar dus alles mee ja wat is wat is alles ja vul maar in ik, ik zou het mijn god niet weten maar <laughs> alles kan dus alles kan ja als je maar veilig doet wat vind je van het idee dat je vriendin het met andere mannen doet? Ik vind dat uh, als ik uh, het met andere vrouwen doe, dat zij het dan met andere mannen kan doen. Veel meer dan dat is dat niet. Het is een beetje de, de, de voorwaarde die hangt aan wat ik mag doen. Ja. Als ze zich zeg maar, maar binnen haar eigen grenzen houdt, maar da daar heb ik verder niet zoveel mee te maken. Dat zijn, dat zijn, dat zijn haar zaken. Want ik denk dus dat de, heel veel mensen dat heel moeilijk zouden vinden. Zeg maar het idee echt dat hun vriendinnetje geneukt wordt op weet ik veel wat voor manier door iemand anders. Ja, dat denk ik ook. Dat de meeste mensen daar, daar, daar de problemen zien. Dat niet willen. Zelf allemaal dingen willen, maar daar, daar, daar niet de, de prijs voor betalen. Vind ik ook niet helemaal de goede term. Maar het, het, het doet me verder niet zoveel. Ik lig er niet, ik lig er niet, niet wakker van. Ik, ik, ik lig er niet over te malen. Dus Het is, het is onderdeel van... van van de, van, van, de, ...van de verhouding die je hebt, van de afspraken die je hebt. Zou je het niet een naar idee kunnen vinden dat je vriendin gewoon door iemand anders misschien wel ontzettend lekker wordt geneukt? Nee, het lijkt me, zelfs, het lijkt me eigenlijk heel vervelend als iedere keer dat ze door een andere kerel geneukt wordt, dat het helemaal niks is. Dat, dat zou ik denk nog vervelender vinden dan, dan dat ze vaak goede seks met anderen heeft. Ik kan het soms ook niet helemaal aan mezelf uitleggen. Het is, het is een beetje wat het, het, hoe het is. Bestaat vreemdgaan in een open relatie? <laughs> wat een leuke vraag. Bestaat vreemdgaan in een open relatie? Ja, ik weet niet of je het dan vreemdgaan kan noemen, maar of als, je, als je je niet aan afspraken houdt, ja. als je hebt onveilige seks, dan is dat op een bepaalde manier vreemdgaan, denk ik. Niet eerlijk zeggen wat er, wat er gebeurt, is, is op een bepaalde manier ook vreemdgaan. Maar vreemd is natuurlijk best wel afgekaderd. Iets met je hebt een relatie en je zoent of je hebt seks met iemand anders, dan ga je vreemd. En dat hele concept van wat vreemd gaan is verdwijnt natuurlijk op het moment dat je een open relatie hebt. Ja, ga jij dan wel eens vreemd? Ja, ik ben binnen mijn open relatie wel eens vreemd gegaan. Ik heb wel eens een fout gemaakt en dat niet eerlijk gezegd. En waarom zeg je dat dan toch niet, terwijl er zoveel wel gezegd mag worden? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat je iets fout doet en dat niet zegt is in mijn ogen iets wat voortkomt uit angst en, en schaamte. Ik heb onveilige seks gehad en ik denk dat ik ermee weg kan komen door snel een soa-test te doen zo. Of ik, ik gok erop dat er niks aan de hand is en dat het is, het is niet oké, okay. maar dat is gebeurd. Wil je ooit weer terug naar een gesloten relatie? Ik denk het niet. Misschien dat er allemaal dingen veranderen als we op een dag gaan samenwonen of als er kinderen in het spel komen. Of vind je dat, dat dat dan je... moet veranderen? Nee, vind ik niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat mijn gevoel erover dan verandert. Ik denk vooral dat ik nu allemaal dingen kan roepen over wat ik over 15 jaar wil, maar dat ik hmm. daar geen zinnig woord over kan, ja, kan nee, zeggen. Ja, we zijn even aan het fantaseren. Ja, we zijn even aan het fantaseren, ja. En als ik, er, als ik, als ik aan het fantaseren ben, dan denk, dan denk ik niet dat daar iets aan hoeft te veranderen. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast via de link in de beschrijving. Nou, dat was hem. Lust jij trouwens uh, limoen, of liever citroen? Uh, limoen. Ja? Ja. Oh. Ik zou nou nooit voor limoen kiezen. Waarom niet?